Trouwens, uh, door het hoorcollege dat ik een bed volg, doe ik niet met kleren aan. Meestal is dat gewoon nog in mijn pyjama. Het zijn bijzondere tijden, ook bij Saxion. Studenten volgen ineens onderwijs online. Docenten, onderzoekers en ondersteunende medewerkers werken verplicht thuis. Ondanks deze veranderingen merken we ook dat we dichter bij elkaar komen. In een video delen we wekelijks de ervaringen van studenten, docenten, lectoren en ondersteuners. Samen zijn we Saxion. Goedemorgen, het is uh, maandagochtend en uh, dan bijten ze op, dus uh, ik ga lekker naar het werk. En ik wil jullie meenemen op de reis naar het werk. Zo, we zijn er. Hoi! Ik ben Fleur en ik ben eventmanager bij de dienst marketing en communicatie van Saxion. Dit is momenteel mijn werkplek. Normaal zit natuurlijk de eettafel, maar de komende maanden dient dit als bureau. And this is where the magic happened. Hey, maar dit is nu de ruimte waarin uh, mijn vriendin en ik uh, samen aan het werk zijn. En uh, Dat is best even wennen, maar eerder zaten we aan de keukentafel. Uh, wat dat betreft is dit wel een uh, enorme verbetering. De werkdag kan natuurlijk niet beginnen zonder koffie. Op dit moment ben ik met een aantal collega's heel druk bezig met het organiseren van online open dagen. En dat is nu door de hele ja, coronasituatie natuurlijk enorm in een stroomversnelling gekomen. De online open dagen organiseer ik natuurlijk niet alleen. Er zit een enorm team achter. Zo zitten er bijvoorbeeld collega's bij van online marketing, CRM, videospecialisten, noem maar op. We houden elkaar op de hoogte via Teams. Uh, ik word heel erg blij van de passie en, en, en de, de, de flexibiliteit die ik zie bij collega's om, om gewoon mee te helpen om die online open dagen gewoon tot een succes te maken. Nou, ik sta in de ochtend meestal rond tien uh, uur op. Hé, hey, storm. Dat is mijn hond. Daar uh, chill ik dan mee als ik opsta. En uh, uh, dan ga ik, uh, meestal heb ik les rond tien uur. Dan ga ik even kijken wat voor les ik heb, uh, kijken wat ik daarvoor moet doen. Meestal volg ik een hoorcollege in bed, maar ik denk uh, niet dat ik de enige ben. Daarna ga ik ontbijten of even sporten. Meestal doe ik niks, sla ik het uh, sporten over omdat ik een luie tonne ben. Het is grappig datgene wat je normaal bij de koffieautomaat vaak doet. Even met collega's praten, even over iets wat, wat toevallig speelt. Dat hebben we nu al via Teams gedaan. Dat is toch wel wat anders, maar het is ook wel fijn dat, dat, uh, ja, dat je op een manier zo je collega's kunt vreten. Ik moet zeggen dat de manier dat Saxon de online lectures implementeert... ...heel goed en heel soepel, Want ik denk niet dat ik een enkele lecture missen. Nou, een van de dingen waar ik achter ben gekomen... ...is dat ik toch wel uh, anderhalve week... ...zo niet meer nodig heb gehad. Om zeg maar, de frustratie die ik had van... Hey, weet je, ...ik kan gewoon niet zoveel doen als ik zou willen doen. Zeven kinderen hebben wij samen, mijn vriendin en ik. En uh, nou, in deze tijd is het natuurlijk een kwestie van uh, de balans zoeken tussen... Uh, ja, het helpen van de kinderen met school en ook uh, uh, zelf nog wat werk gedaan krijgen. Een soort van uh, berusting is er inmiddels wel, uh, dat ik gewoon niet kan doen wat ik zou willen doen, maar ja dat het oké okay is, weet je. Het is helemaal de situatie zo. Het is uh, 12 uur en uh, dat betekent lunchtijd. Normaal gesproken ben ik niet zo van het uh, achter de computer lunchen Sinds ik thuis werk wel. Kijk, we hebben een, uh, een overlegje met elkaar. We hebben eigenlijk elke dag om 12 uur een uh, overlegje waarin iedereen gewoon even kan vertellen wat hij bezig houdt en uh, nou, het is altijd wel gezellig tijdens lunch. Ik probeer een beetje een planning te houden voor school. Deadlines komen er nu wel aan dus ik heb het gelukkig iets drukker uh, dat ik wel wat te doen heb. Maar uh, het is meestal na het ontbijten is het bezig voor school uh, dan raak ik toch wel weer afgeleid door FIFA. Dus uh, het is niet heel denderend. Wel probeer ik nog leuke dingen ondertussen een beetje mezelf uit te dagen. Ik heb bijvoorbeeld een piano gehaald. One curious thing about me as well is that I just had a baby. I have a one month daughter now, and she's doing really well. She's very healthy. Um, and to be honest, with this whole quarantine situation, it's been a bit helpful to me because I get to stay home with her and help my girlfriend take care of her. Soms vaak tussenmiddag middag loop ik ook nu gewoon een rondje. Uh, dat doe ik graag samen met collega's. Ja, dat uh, kan nu ook wel. Kijk, daar ga je wel. Zegt hij tegen mensen. <laughs> nee. ja. In de avond uh, ga ik natuurlijk avondeten. Um... Ja, wat doe ik nog meer? Even nadenken. Ik zorg er wel altijd voor dat ik voor het avondeten klaar ben met wat ik vandaag wou doen met school. Um, dus dat is het enige regelmaat dat ik nog een beetje heb. Voor de rest. Stel het eigenlijk niet veel voor. Ik ga naar bed en de dag begint opnieuw. Het is natuurlijk ook belangrijk om je hoofd weer leeg te maken na een drukke werkdag. Dat doe ik lekker in de tuin. Ik wil heel graag sowieso alle collega's die thuis zitten te werken en hard onder de riem steken. Maar vooral de collega's die thuis zitten met hun kinderen. I feel your pain, soms. Ik ben ook benieuwd, wat doe jij nou op een dag? Laat het even weten. Um, en ik hoop dat wij samen gezond door deze quarantaine heen komen. Bedankt voor het kijken en ik zie je bij de online overdragen. Ook jij kan je ervaringen delen. Wil je ook een vlog inzenden? Neem dan contact op via nieuws.saxion.nl. Bedankt voor het kijken en zorg goed voor jezelf en elkaar.